Een dashboard toevoegen aan Home Assistant. Ik uh, wil nu gaan laten zien hoe je een dashboard kan gaan toevoegen aan Home Assistant. Dat kan je op verschillende manieren kan je een dashboard gaan maken. Uh, je kan hierboven naast huis in de blauwe balk, kan je allemaal tabbladen gaan neerzetten. Je kan ook hier aan de zijkant, in deze witte kolom, kan je allemaal verschillende dashboards gaan maken. Waarna je op het dashboard zelf uh, hier allemaal weer tabbladen gaat, tabbladen gaat maken. Dat uh, is een keuze die je zelf uh, moet maken. Wat jij het handigste vindt. Voor nu ga ik hier deze balk gebruiken. Om uh, mijn dashboards te maken. En dat uh, ja, wil ik gaan laten zien. Daarvoor gaan we als eerste eventjes deze balk leegmaken. En daarvoor klik je even op Home Assistant. Hou je hem even vast. Als je dan loslaat. Dan kan je al deze kaarten verwijderen en vervolgens klik je op klaar, nou, nu kunnen we een dashboard gaan toevoegen en daarvoor gaan we naar instellingen hier links onder in beeld en vervolgens ga je naar Lovelands dashboards oh, hier onder in beeld en nu kunnen we een dashboard gaan toevoegen daarvoor ga je naar de knop dashboard toevoegen rechts onder in beeld en nu kunnen we het dashboard gaan aanmaken. Als eerste kunnen we een titel opgeven. Oh. Zo, voor nu noem ik hem even Home. En nu kunnen we eventjes nog een pictogram toevoegen. Dat hoeft niet per se, Dat zou kunnen. Dat kan je doen door mdi. dubbele. punt Home in te vullen. En dan zie je hier een Home-Icon komen. Ik ga later nog meer vertellen over icons, maar uh, voor nu zou je het eventueel zo kunnen doen. Hier zien we daaronder nog twee opties van toon in zijbalk en alleen beherder. Als je toon in zijbalk aanzet, dan komt hij hier in de witte balk aan de zijkant te staan. Zet je dat uit, dan blijft hij, komt hij daar niet te staan. En je hebt nog de optie alleen beherder. Als je bijvoorbeeld een instellingenpagina maakt, of een pagina die je andere gebruikers niet hoeven te zien, die alleen de beheerder mag zien, dan kan je deze optie aanzetten. Als je alles hebt ingevuld, klik je op aanmaken. En nu zie je hier aan de zijkant het dashboard Home staan. Nu maak ik nog eventjes een dashboard aan om doe ik bijvoorbeeld daar vul ik er geen pictogram in en dan klik ik er op aanmaken en nu zie je hier ook gewoon verlichting staan nu gaan we eventjes naar het dashboard home daar kunnen we op klikken en nu zie je hier dat home assistant alle apparaten heeft toegevoegd die je aan je homey hebt gekoppeld en dat is aardig wat heb hebben ze allemaal wel bij elkaar gezet, de schakelaars bij elkaar en dat soort dingetjes. Alleen natuurlijk niet echt handig. Dus we willen graag met een schoon en leeg dashboard beginnen. En daarvoor ga je naar de drie puntjes in de rechterbovenhoek. Dan doe je Configureer UI. Nu kan je gaan zeggen of aangeven wat je wil. Home Assistant kan alle apparaten die je toevoegt automatisch op je dashboard zetten. Ik adviseer om dat niet te laten doen, want als je een dashboard hebt gemaakt en je voegt weer een sensor toe aan Homey, dan zal deze automatisch op jouw uh, uh, dashboard komen te staan en dan verandert je dashboard elke keer. Dus dat zou ik niet adviseren. Uh, dan vink je eventjes het, de optie aan, begin met een leeg dashboard en dan kies je voor name over. En nu heb je een leeg dashboard. Nu kan je tabbladen gaan toevoegen. En dat doe je door hier op het plusje te klikken. Dan kan je een titel opgeven, bijvoorbeeld... Om algemeen. Ik geef nu even een naam. Je kan een pictogram toevoegen. Je kan bijvoorbeeld ook alleen een pictogram toevoegen. Dus als ik nu weer in de -punt home doe. Dan zal die alleen een pictogram weer geven als je de titel weghaalt. Hier heb je ook nog badges. kan je de verschillende apparaten... Toevoegen, bijvoorbeeld een rookmelder, dan zal hij dit plaatje hier bovenaan in beeld neerzetten. Maar dat willen we niet, dus deze haal ik even weg. En je hebt hier zichtbaarheid. En hier kan je aangegeven welke gebruikers uh, dit dashboard mogen gaan zien. Dus mocht je bijvoorbeeld kinderen hebben en je wil niet dat die, je kinderen dit dashboard zien, dan kan je hier het uh, schuifje uitzetten en dan krijgen jouw kinderen dat niet te zien. Moet je wel even een, een aparte gebruikersnaam en een wachtwoord voor je naam maken. Oké, okay. we hebben dit nu allemaal ingevuld, en dan klik je op opslaan. En je ziet hier nu dat het icoontje er is komen te staan. Zo maak je dus dashboards. In een andere video ga ik uitleggen hoe je uh, de verschillende kaarten kan toevoegen aan je dashboards.